Hi, Mirjam vlogt wel kijkers. Ik ben Mirjam, de En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Ik weet niet of je mijn short gezien hebt afgelopen woensdag. Waarin ik dus uh, zong dat ik zeg dat ik het goed heb, dat het er goed met me gaat. Maar dat gaat dus niet. En ik had een banjo, een ukulele. Die speelde ik niet echt, Dat was ook dat was playback. Maar die ga ik wel proberen leren te spelen. Daar ben ik nu een beetje mee aan het oefenen. Mijn heup, lieve mensen, die doet het gewoon niet. Gisteren had ik echt een ontzettende baaldag. Er wordt altijd wel gereageerd onder mijn video's dat ik heel positief ben en blijf. Maar dat was gisteren echt verschrikkelijk moeilijk. Ik moest een auditie doen voor de toneelvereniging. En... Dat ging gewoon niet. Ik, uh, ik had wat in mijn hoofd en uh, ik heb dat helemaal losgelaten en ik heb heel wat anders gedaan. Na, na een paar uh, uur wachten, zitten en gehuild. Oh, wat die jank, ben ik dan. Verschrikkelijk. Maar ja, het, het doet gewoon pijn en dat is niet leuk. Nu heb ik wel iets leuks. Ik heb een pakketje. En die ga ik even openmaken. Het is dus van een kerstpakket. Ja, de zon schijnt. Maar net hagelde het keihard. Maar dit is van een kerstpakket, denk ik. Die ga ik even openmaken. Geef even kijken uh, hoe dat eruit ziet, want ik weet natuurlijk wat ik besteld heb. Nou, top, top, top. Huh? Oh ja, ja. Haha. Dit is één broodroosterd. Nou, lekker man. Een broodroosterd van prinses voor prinses. jongens kennen we hoppakee hebben we niet meer nodig oh, kunnen we lekker brood roosteren jongens nou dat is lekker kijk als je dan een beetje oud brood hebt, kunnen we dat mooi hier eventjes nog roosteren in plaats van weggooien nou en dit is hem dan mijn nieuwe speelgoedje ik ben benieuwd ik ben, oh, ben benieuwd. Een voor de kruimeltjes. Kijk. De, kruimeltjes, uh, de kruimeltjesplank. We gaan hem testen. Jullie horen van mij uh, hoe dat uh, is. Maar niet nu, want ik ga nu nog een brood roosteren. Oh, ik weet niet of ik het al gezegd had, maar zo meteen ga ik dus naar mijn nieuwe huisarts. Kijken of die beste man uh, met andere ideeën komt. Om er vanaf te komen van deze pijn. Oh, dit is zo'n moeilijke noot. Een beetje te korte vingers hiervoor. Ik, ik heb een beetje te korte vingers hiervoor. Want je moet natuurlijk niet andere snaren raken met je vingers, maar ja, als je van die korte, dikke worstenpootjes hebt, ja. dat is nog het enige wat ik geleerd heb, maar ik heb hem al even pas sinds, uh, wat is het ook weer? een paar dagen, zal ik maar zeggen. Ik zeg, we blijven oefenen. Ik zat net even een stukje terug te kijken of het allemaal goed opgenomen was. En toen zag ik dat mijn haar ook heel erg stom zit. Ja, dat klopt. Want ik moet naar de Kappen! <laughs> Volgende week donderdag. Volgende week donderdag ga ik naar de kappen. En weet je wat er ook gaat gebeuren? Ja, zeker wel. Als deze video online is. Zaterdag. Dan komt Jolanda. Want wij gaan bespreken waar wij naartoe met vakantie gaan. Wij zijn het zat. Jolanda zegt, laten we eens gek doen. Ja, ik hou van gek doen. Wij gaan met vakantie. En we gaan we zaterdag bespreken waarom toe. En toen dacht ik ook, als ik dan maar wat meer van mijn zere heup reed, of hoe je het ook maar mag noemen, af ben. Tenminste de pijn. Oh ja, dat zei ik. Ik niet Kut. aan deze kant moet je dus korte nagels hebben nou dat lukt en aan deze kant moet je dus eigenlijk lange nagels hebben ik zit dus heel vaak voor de buis heb ik een. Uh, een uh, YouTube-videootje aan? Oh! <laughs> nou, dat klinkt toch hartstikke vals, jongens. Oh, deze moet ik ook hebben. Ja. Ha, <laughs> dat gaat niet, hè? Dan uh, kan ik het wel, denk ik. Daar ben ik weer. Inmiddels is het 4 uur. Uh, en ik ben bij de huisarts geweest. Mijn nieuwe huisarts. En die heeft mij uh, ibuprofen deze aan. Aange, aangebeveeld. <lacht> maar ja, ik moet deze dus in ieder geval slikken drie keer daags. En uh, dit is eentje van uh, 600 milligram. In de winkel koop je 500 milligram. Dus deze is wat sterker. Ik ben nu al tevreden met deze meneer. Hij legde helemaal uit wat het is. Ook met uh, ja, vaktermen. Die gaan natuurlijk het ene oor in, het andere oor uit. Maar hij zegt: neem dit eventjes uh, zodat het, uh, uh, de pijn wat minder is. En zodat je dus echt goed kan ontspannen. Want doordat je de pijn voelt, en dat klopt ook. Doordat je de pijn voelt, ga je andere houdingen aannemen. Als ik ga zitten, ik kan ik niet ontspannen zitten, want dan voel ik de pijn. Dus dan heb ik de hele tijd ook mijn rug aangespannen. Misschien is het ook wel even leuk om een update te geven van mijn voet. Dat gaat helemaal goed. Daar heb ik niks op aan te merken. Ik merk wel dat hij af en toe een beetje wat dikker wordt, omdat ik natuurlijk wel wat meer loop erop. Maar dat gaat, uh, ja, dat gaat staag verder. Dat komt wel goed. Ik gebruik tegenwoordig Go Sharing Scooter. Dat zijn van die groene dingen, ik weet niet of jullie ze ook in, uh, in jullie plaats hebben, maar uh, dat zijn van die groene scooters die gewoon uh, overal en nergens in, in je woonplaats zeg maar, verspreid staan. En dan moet je een app downloaden en dan kan je die uh, reserveren en dan ga je als een malle. het is natuurlijk ook hartstikke uh, milieuvriendelijk, want ze zijn elektrisch. Super handig. Het moet er wel eentje in de buurt staan natuurlijk. En je moet wel even kijken of je ook nog terug kan met zo'n ding. Maar goed, ik heb ook een OV kaart bij me. Dus kan ik ook met OV terug eventueel. Kijk, daar ga je naar de app. Nou ja, kijk. Dan ga je dus hierheen. Dat is dan de, de app. En dan zie je hier uh, ja, al die groene bolletjes. Dat zijn dus al die scooters die uh, all over de place staan. En die kan je dan gewoon uh, huren. En Zeemkieken. Uh, ja, wat kost het? Wacht even hoor. Als ik er eentje aanklik, wat gaat hij dan doen? Kijk, dan zie je hier uh, hoe ver het lopen is. En dan kan je hem op reserveren klikken. En dan zeg je, uh, dan heb je 15 minuten om daarheen te lopen. En dan is het 50 cent start. En daarna het tarief van uh, 29 cent per minuut. Nou, dat is toch hartstikke leuk dit? En ja, dat was het wel zo'n beetje. Ja, je ziet dat ik mijn bed niet... Heb opgeruimd, want het kost me allemaal veel te veel moeite. Dus, um, ik ga dus heel snel, uh, tenminste vanavond, de eerste Ibuprofen nemen. En dan hoop ik dat ik een goede nachtrust heb. En dan zaterdag, als jullie deze video zien, lekker een vakantie bespreken. Dan hoop ik dat het tijdens de vakantie ook, ja, dat ik dan geen pijn heb, want ik wil daar natuurlijk ook een beetje lopen. Dus ja, nou, dit was de video van nu. Ik heb verder eigenlijk niks te melden. Uh, de plant update ga ik nog wel een keertje doen. Trouwens, even tussendoor hè? Als iemand zich niet zo lekker voelt, vo voelen de planten zich dan ook niet zo lekker. Want die gaan ook een beetje allemaal zielig lopen hangen. En zo lopen te hangen. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie graag in de volgende video. Dan hoop ik wat meer te, te, te, te, te, vertellen, te kunnen vertellen. Want praten wordt al helemaal moeilijk. In ieder geval kan ik jullie op de hoogte brengen van... Uh, ja, welke vakantie we gaan boeken. Of hebben geboekt dan inmiddels. Tot de volgende video. doedels